Met je microbit kun je ook heel goed muziek maken. In deze missie gaan we daarom met behulp van wat fruit vette beats programmeren. En omdat er standaard geen luidspreker in je microbit zit, gaan we die hacken van een oude speaker of een koptelefoon. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Je hebt nodig een microbit, een battery pack, twee batterijen, een laptop of computer met internettoegang, een USB-kabeltje. Een kleine speaker, en als je die niet hebt, kun je een koptelefoon gebruiken. Daarnaast twee bananen, een mandarijn of sinaasappel en vijf krokodillenbekken. Een krokodillenbek is een soort snoertje met een metalen knijper aan beide uiteinden. Dan kun je ze makkelijk vastklemmen. Als je hebt meegedaan met Expeditie Microbit, heb je die in je klooikoffer zitten. Heb je geen krokodillenbekken, dan kun je ook prima wat oud elektra snoer en paperclips gebruiken. Heb je nog geen microbit? Hieronder staan een aantal links naar shops waar je er een kunt bestellen. Terwijl je alle materialen verzamelt, kun je deze video even op pauze zetten. Dat doe je door hier in het midden één keer te klikken of twee keer te duwen als je een tablet hebt. Probeer het maar en verzamel de spullen. In deze missie gaan we met je microbit en een aantal stuks fruit beats programmeren. Door op de ene banaan te duwen gaat de beat omhoog en door op de andere banaan te duwen gaat de beat omlaag. Zo kun je muziek uit de luidspreker laten komen. Maar hoe maken die luidsprekers eigenlijk geluid? Laten we maar eens kijken. Een luidspreker is een apparaat waarmee elektrische signalen worden omgezet in geluid. Er zijn verschillende typen luidsprekers, maar de meest gebruikte is de zogenaamde elektrodynamische luidspreker. De kern bestaat uit een cirkelvormige magneet, met erin een gleuf waarin een spoel wordt opgehangen. De spoel bestaat uit omwikkelde draden. Als je hier stroom op zet, wordt er een magnetisch veld gecreëerd. De magneet zorgt ook voor een magnetisch veld en kan de spoel dus aantrekken of juist afstoten. Op deze manier kan de spoel en de luidsprekerkonus, het meestal kegelvormige buitenste gedeelte van de luidspreker, heen en weer bewegen. Door dus afwisselend stroom op de spoel te zetten, kan de konus heel veel keer per seconde op en neer gaan. Hierdoor wordt er om en om een andere druk uitgeoefend op de lucht voor de luidsprekerkonus. Deze drukverschillen zorgen voor golven die het menselijk oor kan vertalen in geluid. Deze golven worden uitgedrukt in hertz, net zoals je gewicht bijvoorbeeld uitdrukt in kilo. En hoe hoger de hertz, of hoe sneller de golven, hoe hoger de toon. 1000 hertz geeft dus een hele hoge toon en 100 hertz geeft een hele lage toon. Nu weet je hoe een luidspreker werkt. Heb je nou geen luidspreker, dan kun je ook prima een koptelefoontje gebruiken. Daar zitten namelijk twee hele kleine luidsprekertjes in. Nu gaan we eerst de code schrijven. Navigeer met je browser naar makecode.microbit.org. Onze code bestaat uit drie delen. Maak een variabele geluid. En sleep uit variabele, item instellen naar 0, tussen het bij opstarten blokje. Verander item in de variabele geluid en 0 in 260. Dit stukje code stelt nu de variabele geluid in naar 260 Hz. Dat is een beetje een middentoon. Nu jij. Zet de video op pauze en programmeer je code. Pak het invoer wanneer pin 0 wordt aangeraakt en verander pin 0 in pin 1. Sleep uit variabelen item instellen naar 0 en uit muziek speel toon midden C voor 1 beat binnen dit blokje. Plak dan uit wiskunde 0 plus 0 achter item instellen naar op de plaats van de 0. Verander item in de variabele geluid. En sleep de variabele geluid op zowel de eerste 0 als middentoon C. Verander 1 beat in een halve beat. Verander dan als laatste de tweede nul in 110. Er staat nu, wanneer pin 1 wordt aangeraakt, verhoog dan de variabele geluid met 110 Hz en speel de variabele geluid af voor de duur van een halve beat. Nu jij, programmeer de code. Test je code maar eens op de microbit op het scherm. Zoals je hoort wordt de beat steeds hoger. Ik wil niet dat de beat superhoog wordt, dus ga ik een als dan statement toevoegen. Dat doe ik op deze manier. Uit logisch pak ik als dan. Daar plak ik uit logisch het blokje 0 kleiner dan 0 in. Verander de eerste 0 in de variabele geluid. En het kleiner teken dan in een groter of gelijk teken. Dan uit variabele item instellen naar 0. Kies weer mijn variabele geluid. Verander de 0 in 2093 Hz. En verander de andere 0 in 260. Als de toon nu hoger wordt dan 2093 Hz, dan zet mijn codenum weer terug op 260 Hz. Nu jij. Dupliceer via de rechtermuisklik nu dit hele blok. Verander pin 1 in pin 2. En verander 2093 Hz in 65 Hz. Verander de plus in een min. En 110 in 35. Verander het gelijk aan of groter dan teken in een gelijk aan of kleiner dan teken. Kun jij bedenken wat er nu gaat gebeuren? Juist als je pin 2 aanraakt, gaat de beat niet omhoog, maar omlaag. Nu jij. Je code is klaar. Geef hem een naam, sla hem op, downloaden en slepen naar je microbit, die je via de USB-kabel met je laptop of computer hebt verbonden. Mocht je nou om de een of andere reden je code niet aan de praat krijgen, ik heb hieronder een linkje toegevoegd naar mijn hexbestand. Dan gebruik je dat. Koppel je microbit los en sluit de battery pack aan. Verbind de speaker nu door middel van twee krokodillenbekken met je microbit. De ene aan de 0 en de ander aan de ground, gnd. Heb je een koptelefoon? Verbind dan de 0 aan het onderste puntje van de stekker en de ground aan het bovenste gedeelte. Sluit nu de banaan aan op pin 1 en een banaan aan op pin 2. En de mandarijn met een kabeltje ook aan ground. Test hem maar! Houd de mandarijn in je ene hand en knijp afwisselend in beide bananen. Zo maak je met je microbit fruitige beats. Oh, let op! Gebruik je een koptelefoon? Test hem dan eerst even zonder de dopjes in je oren. Het geluid kan best hard zijn. En je wil je gehoor niet beschadigen. Werkte het? Te gek. Dan heb je een medaille verdiend. Ik ben erg benieuwd naar jouw muziekmakende mic voor dit. Deel een foto of filmpje met ons op Facebook of Instagram. De links naar onze sites vind je hieronder. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Klik daar ook het belletje aan, dan ben jij de eerste die hoort wanneer er een nieuwe missie online staat. Tot de volgende missie.